Sommige mensen kijken wel goed of wel oké okay terug op hun les wiskunde. Anderen hebben er nog steeds nachtmerries van. Deze video is speciaal voor die wiskunde-haters. Wat heb je aan wiskunde? Dit is de Universiteit van Nederland. Vaak vragen mensen zich af waar wiskunde eigenlijk goed voor is. Wat heb je er eigenlijk aan? Ik ben wiskundige... En ik ga je in dit college vertellen dat wiskunde super nuttig is en dat de toepassingen oneindig zijn. Zo bepalen bedrijven met behulp van wiskunde welke prijzen wanneer voor hun producten moeten vragen. En dat is nog niet alles. We kunnen zelfs levens redden met wiskunde. Goed, first things first. Eerst ga ik je met behulp van wiskunde verslaan in een spelletje NIM. Ik heb iemand nodig om tegen te spelen. Dag Guido. Oké, okay, ik ga even kort uitleggen hoe het werkt. NIM is een spelletje en wordt vermoedelijk al duizenden jaren gespeeld in het midden oosten Het is heel simpel. We beginnen het spel met 21 stokjes. En om de beurt mogen we 1, 2, 3 of 4 stokjes pakken. Oké. Okay. Maar er is één beperking. Jij mag niet dezelfde hoeveelheid stokjes pakken als ik net heb gedaan. En andersom. Oké. Okay. Dus heb ik er twee gepakt, dan mag jij in jouw beurt ook niet twee pakken. Oké. Okay. Ja. Je hebt gewonnen als je tegenstander geen stokjes meer kan pakken. Snap je het? Ja. Ja, hoog. Prima. Dan mag jij beginnen. Oké, okay, dan ga ik voor vier stokjes. Dan pak ik er twee. Dan houden we vijftien stokjes over. Uh, dan pak ik er drie. Pak ik er twee. Dan hebben we er tien over. Uh, dan pak ik er één. Dan pak ik er vier. Blijven er vijf stokjes op tafel. Nou, uh, ja, dan pak ik er twee. Dan pak ik er drie. Ja, en jij kunt geen stokjes meer pakken? Nee. Jammer. Yes, ik heb gewonnen. Dank je wel voor het meespelen, Guido. Graag gedaan. Dapper dat hij mee wilde doen. Ik wist al heel snel dat hij helemaal geen schijn van kans had. Sterker nog, al bij de eerste set wist ik dat ik ging winnen. Om precisie te zijn toen er nog 15 stokjes over waren. Om te winnen moet je namelijk nadat je een stokje gepakt hebt... altijd een veelvoud van 5 overhouden. Dus 5, 10, 15 of 20... Dit principe kunnen we vrij makkelijk uitleggen, en jawel, met wiskunde. Om dit uit te leggen moeten we beginnen met de eindstand, namelijk de overwinning voor mij. Dat is wanneer ik de allerlaatste stokjes wegpak. We weten dat dit altijd het geval is wanneer je tegenstander nog vijf stokjes over heeft. Kijk maar, stel er liggen nog vijf stokjes. Wat je ook kiest, je verliest. Pak jij vier stokjes, dan pak ik er één. Pak je drie stokjes, dan pak ik er twee. Maar pak je twee stokjes, dan pak ik er drie. En pak jij één stokje, dan pak ik er vier. Wat er ook gebeurt, ik win. Van vijf kom je dus altijd naar nul. Als je nu terugrekent, zie je dat het moment dat jij je tegenstander op een houdt achterlaat, je al gewonnen hebt. Je kunt nu namelijk in stappen rechtstreeks naar het doel. Het volgende veelvoud van vijf totdat je bij die winnende nul bent. Goed, tot zover kun je het vastvolgen. Deze oplossing hebben we niet uitgevonden door heel vaak het spel te spelen, maar door er wiskundig naar te kijken. De oplossing kun je dan ook in een formule uitschrijven als je dat wilt. Voor de liefhebber zie je hem hier. Dit is een formule van de zogenoemde Markov beslissingsketen. De Markov beslissingsketen is een onderdeel van de wiskunde waarbij we op basis van berekeningen bepalen welke beslissing de beste is. Dat doe ik natuurlijk niet alleen voor spelletjes. We kunnen er ook serieuzere problemen mee oplossen. Sterker nog, het vakgebied van de Markov beslissingsketen vindt zijn oorsprong in de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog waren er heel veel logistieke problemen. Oorlog zorgt voor schaarste, schaarste van materiaal, personeel. De Markov beslissingsketen kun je dan gebruiken om te bepalen hoe je dat zo efficiënt mogelijk kan inzetten. Zo zijn er veel verschillende problemen die we hiermee kunnen oplossen. Maar het probleem moet wel voldoen aan twee eigenschappen. De eerste is dat het verleden geen rol speelt in de beslissing. Als ik vandaag een keuze maak, heeft wat ik gisteren heb gedaan hier geen invloed op. Dus bijvoorbeeld, het feit dat ik hier sta, is genoeg om de kans uit te rekenen waar ik naartoe ga. Ik kan een stap naar voren zetten, opzij of, of naar achteren, maar het feit dat ik twee minuten geleden helemaal daarachter stond, heeft geen invloed op waar ik nu naartoe ga. Dit is eigenlijk een hele prettige eigenschap van deze Markov-keten. Want dat betekent dat ik alleen maar rekening hoef te houden met het hier en nu en de rest mag vergeten. Het houdt problemen behapbaar en kleiner. In het nimspel spel is dit een beetje verwarrend. Want ik mag niet dezelfde set doen als jouw set. Ik moet dus wel iets van het verleden meenemen. Daar zit dus een addertje onder het gras. Maar daar moet je slim mee omgaan. Als ik het spel speel, zeg ik, mijn huidige situatie is dat ik een aantal stokjes mag pakken, maar niet mag kiezen uit x aantal stokjes. We hebben dus wel wat voorkennis nodig, maar op die manier zorgen we ervoor dat het spel perfect in de Markov beslissingsketen past. De tweede eigenschap is dat we continu hetzelfde soort probleem moeten oplossen. Zoals de naam al zegt, is het een keten. Wat betekent dat het een opeenvolging aan berekeningen is. Maar die is dus elke keer hetzelfde. Als we kijken naar het spelletje, NIM, zie je dat we iedere beurt weer opnieuw moeten besluiten hoeveel stokjes we moeten pakken. Als je deze twee eigenschappen combineert, kunnen we dat ook uittekenen. Je bevindt je in een bepaalde situatie. De toestand. Dit is het aantal stokjes dat er ligt. Het is mijn beslissingsketen. De eerste keer dat ik kon kiezen, lagen er 17 stokjes. Dat is dus de toestand. Jij moet dan gaan kiezen hoeveel stokjes je gaat wegpakken. De actie A. In dit geval twee stokjes. Vervolgens is de tegenstander aan de beurt. Die kiest ook het aantal stokjes en dat brengt ons weer in een nieuwe toestand. Laten we zeggen toestand 2. Hij pakt er bijvoorbeeld drie stokjes en dat brengt ons dus op twaalf stokjes. Hier moeten we opnieuw een actie uitkiezen. En dit herhaalt zich door totdat we hopelijk gewonnen hebben. Het uiteindelijke doel van het spel is om te winnen. En dat is dan de opbrengst. Bedrijven gebruiken de Markov-methode ook... bijvoorbeeld om de beste prijs voor hun product of dienst te bepalen. Soms passen ze hun prijzen aan omdat er meer vraag is dan aanbod. Je ziet dat in de supermarkt. Asperges zijn in het voorjaar een stuk goedkoper dan in de winter. Of bedrijven passen hun prijzen aan omdat ze weten... dat mensen op bepaalde momenten meer geld over hebben voor hun dienst... In het weekend betalen mensen meer voor een drie gangen diner dan door de week. Als bedrijf kun je daar enorm op inspelen om zoveel mogelijk te verdienen. En soms juist door de prijzen iets lager te maken, uiteindelijk in totaal meer geld te verdienen. Vliegtuigmaatschappijen doen dit ook. Om dat er nog wat beter uit te leggen, neem ik jullie mee naar het lab. Wie van reizen houdt, kent het wel. Je hebt gisteren nog een vliegticket gecheckt en vandaag is het flink in prijs gestegen. Dat komt omdat de vliegtuigmaatschappijen hun prijzen vrijwel op elk moment kunnen aanpassen. Elke dag en elk moment van de dag is er een andere ticketprijs nodig die het meeste geld oplevert. Hier zitten enorme berekeningen achter. Hoe doen ze dit? Om te beginnen, wat is de optimale prijs voor een vliegticket? Dat is uiteraard de prijs die de hoogste opbrengst oplevert voor de vliegtuigmaatschappij. Dit kunnen we weer uitrekenen met ons welbekende schema die we zojuist hebben gebruikt bij het spelletje NIM. In dit geval is de toestand het aantal beschikbare stoelen in het vliegtuig. De actie is de prijs die je gaat vragen. En we hebben weer de opbrengst. In dit geval verdienen we na elke actie al wat geld. Dus na elke actie volgt een opbrengst. De prijs moet niet te hoog zijn, anders koopt niemand het meer. Er is hier nog één element dat komt kijken bij het uitrekenen. En dat is de P van Probability. Misschien ken je dat wel van statistiek. Hier komt namelijk een beetje kansberekening bij kijken. De P is de kans dat iemand een ticket koopt voor die prijs. Bedrijven weten heel goed wat die kans is door middel van data-analyse. Ze verzamelen heel veel gegevens van klanten over de jaren heen. Zo kennen ze het koopgedrag van mensen heel goed. Ze weten exact hoeveel ze willen uitgeven aan een ticket. Stel dat deze grafiek het koopgedrag van mensen laat zien... Afhankelijk van de prijs. Op de x-as zie je de prijs en op de y-as het aantal mensen. Als we 100 euro vragen voor een ticket, kopen er misschien maar 4 mensen een kaartje. Dan is de opbrengst 400 euro. Maken we de helft goedkoper, dan kopen er wel misschien 10 mensen een kaartje. En onze opbrengst wordt dan 500 euro. Dan zou de goedkopere prijs wellicht een betere prijs zijn. Want dat geeft een hogere opbrengst. Nu is alleen niet per se de opbrengst van vandaag het belangrijkste. Stel dat we een vliegtuig hebben die pas over vier maanden vertrekt. Dan hoeven we niet vandaag al onze tickets te verkopen. We kunnen die tickets uitsmeren over vier maanden tijd... op een manier dat het uiteindelijk op het eind de hoogste opbrengst oplevert. Om te achterhalen hoe we op het eind de hoogst mogelijke opbrengst behalen... moeten we weer achteraan bij het eindresultaat beginnen. Net zoals we bij NIM deden... We willen bij de totale winst beginnen. Vanaf dat eindpunt kunnen we weer terugrekenen. En dit is precies de kracht van Markov. We denken niet alleen aan de beslissing van vandaag... maar we proberen alle beslissingen voor de komende tijd alvast uit te rekenen... zodat we nu de beste beslissing kunnen maken. Stel, we hebben hier het vliegtuig. Een vlucht van Amsterdam naar het bruisende New York. We hebben zo'n 50 stoelen... 10 luxe stoelen van de business class en 40 stoelen voor onze normale stervelingen, de economy class. Hoe gaan we die prijzen? We gaan weer kijken naar het koopgedrag van mensen. Dat zie je bijvoorbeeld op deze grafiek. Dit is een grafiek van economy class reizigers. Op de x-as zie je de tijd en op de y-as het aantal kopers. Je ziet dat economy reizigers zo'n drie maanden van tevoren vaak een ticket kopen. Dat komt omdat het vaak gezinnen zijn die van tevoren hun vakantie willen plannen. Maar zodra de vlucht dichterbij komt, worden er steeds minder tickets verkocht. Maar stel, we kijken nu naar de business class stoelen. Die stoelen worden vaak verkocht aan zakenlui. En daar geldt een ander koopgedrag voor. Die kopen aan het begin juist weinig en vooral op het eind als de vlucht bijna vertrekt. Stel, we zijn nu drie maanden van tevoren. We staan nu op het punt dat de vraag naar class klasstoelen het hoogst is. Bij een hoge vraag kunnen we een hoge prijs zetten. Zo dus. Business-klasstoelen verkopen we iets minder. We kunnen de prijs dan lager maken. Maar we weten dat dat niet slim is. Zoals we weten zullen we deze stoelen later nog makkelijk kwijtraken... voor een goede prijs. Dus die prijs zetten we ook op hoog. Stel... We doen een fast-forward naar twee maanden later. We hebben inmiddels al wat stoelen verkocht, zoals hier. En daar gaan we mee verder rekenen. Hoeveel stoelen we al verkocht hebben is niet van belang. Denk maar weer aan wat we eerder hebben besproken. Het verleden is niet van invloed. Laten we zeggen dat we nog 18 economy class stoelen vrij hebben. Dat is relatief best veel. De vraag naar economy class tickets is nu namelijk niet meer zo hoog als voorheen... En zoals we weten gaat die alleen maar dalen. Bij ons huidige prijs gaan we dus niet genoeg stoelen verkopen. We gaan dus een beetje zakken in de prijs, zodat meer mensen een ticket willen kopen. We zetten hem op gemiddeld. Maar stel dat we nu nog maar twaalf economy class stoelen over hebben. Dan hoeven we nog maar een stuk minder stoelen te verkopen. Volgens onze berekeningen zullen we nog genoeg mensen vinden met interesse voor de tickets. We hoeven dus ook niet per se de prijs heel erg te laten zakken. Er is namelijk nog steeds wel wat vraag. De prijs kan dus gewoon op hoog blijven staan. Laten we nog één keer vooruit gaan in de tijd. Het is juli en ons vliegtuig vertrekt over één dag. Ons vliegtuig is alleen nog niet helemaal vol. We hebben nog maar zes economieklasstoelen over en nog maar... Drie business class stoelen over. We weten dat de vraag naar economy class stoelen heel laag is op het moment. Maar we hebben nog wel wat stoelen over. Voor een gemiddelde of hoge prijs gaan we deze stoelen niet meer verkopen. Dus we zetten de prijs op laag. Voor business class kunnen we nog steeds een hoge prijs vragen. Zoals je in de grafiek zag... Tot op het laatst is de vraag naar business-class-toelen hoog. Uiteraard zijn er nog heel veel opties en combinaties mogelijk. Misschien hadden we bij één maand van tevoren wel 35 economy-class-toelen over. En al meer dan de helft van de business-class-toelen was dan al verkocht. Of twee economy-class-toelen en bijna alle business-class-toelen nog beschikbaar. Voor elke optie die er is, is er ook een andere optimale prijs. De truc van Markov is dat we al deze scenario's op elk tijdstip helemaal doorrekenen. En nu hebben we twee grafieken gebruikt voor het koopgedrag. Maar we weten nog veel meer. Wanneer mensen hun vakantiegeld of salaris krijgen en meer geneigd zijn om geld uit te geven. We weten wanneer er grote congressen zijn. En we weten ook wanneer we kunnen verkopen aan zakenmensen, et Op deze manier krijgen we een mega reeks aan berekeningen. Handmatig is dat niet meer uit te voeren. Dus dat gaat allemaal uiteraard via de computer. Maar uiteindelijk kunnen we dit helemaal doorrekenen tot het eind. Zodat we precies weten hoe we tot de hoogste opbrengst kunnen komen. De kracht hiervan is dat ik de toekomst probeer te voorspellen. En daarmee weet ik wat ik vandaag moet vragen voor een ticket. Omdat het uiteraard een voorspelling is en er altijd dingen net anders kunnen gaan dan je verwacht... is het belangrijk om zo klein mogelijke stapjes te nemen... en onze prijzen elke dag en misschien wel een paar keer per dag aan te passen... zodat we zo dicht mogelijk bij het optimale scenario blijven... en die hoge opbrengst behalen. Het klinkt nu een beetje alsof wij wiskundigen er alleen voor zorgen... dat vliegtuigmaatschappijen zo veel mogelijk verdienen... en dat we als leuke trick altijd winnen met NIM. Maar we kunnen nog veel meer... Zo kunnen we zelfs met behulp van Markov levens redden. We hebben namelijk de Markov beslissingsketens toegepast om ambulances beter te verdelen en eerder bij de mensen in nood te komen. Een ambulance staat op een vaste plek te wachten totdat er gebeld wordt. Maar die vaste locatie is helemaal niet altijd de meest geschikte locatie om te wachten. Zeker niet als er in een stad verderop veel ongelukken gebeuren en daar op dat moment alle ambulances bezet zijn. Met de Markovketen keten beslissen we na ieder ongeluk welke ambulances we moeten verplaatsen om ze op zulk efficiënt mogelijke plekken klaar te hebben staan. Maar daar houden de mogelijkheden niet op. Overal in mijn omgeving zie ik dingen die op een andere manier efficiënter zouden kunnen. Het is verrassend hoe vaak je de Markov-beslissingsketens hiervoor kan inzetten. Als de wachttijd in een ziekenhuis te lang duurt, de logistiek in callcenters of zelfs de meeste impact halen met je social media posts. Kortom. Wat heb je aan wiskunde? Heel veel. Het maakt ons leven een stukje beter. Dank u wel voor het kijken.